Sport maakt je blijer, fitter, weerbaar en vrijer. Sport is er voor jou. Voor je oma, je buurman, je collega en je teamgenoot. Sport geeft je energie, brengt je in beweging. Laat je grenzen verleggen, thuis voelen, leert je winnen, verliezen en weer op te staan. Sport is samen beleven. Met tegenstanders, je vrienden. Het daagt je uit. Het ontroert je. Sport doet iets met je.